We lezen uit de heilige geschriften van de wereld. De teksten zijn gekozen bij de tweede Soefie-gedachte. Er is één meester, de leidende geest van alle zielen, die zijn volgelingen voortdurend voert naar het licht. In een hindoe-geschrift lezen wij De Heer sprak Hoor nu van mij het allergeheimste, opperste woord. Ik heb u zeer lief. Daarom wil ik u mededelen wat u goed doet. Denk aan mij. Hecht u aan mij. Huldig mij. Vereer mij. En u zult tot mij komen. Dat beloof ik u waarachtig, want u bent me lief. Laat alle voorschriften varen, neem tot mij uw toevlucht. Ik zal u verlossen van alle zonde. wees niet bedroefd. Deze reden mag u nooit iemand meedelen die niet ascetisch is gezind, die niet gehoorzaam is, en ook niemand die tegen mij murmureert. Wie echter dit hoogste geheim meedeelt, aan wie mij vereren, die betoont mij daarmee de hoogste vereering en zal ongetwijfeld tot mij ingaan. In een boeddhistisch geschrift lezen wij Verheugt u in de blijde boodschap. Boeddha, onze Heer, heeft de wortel van alle kwaad ontdekt. Hij heeft ons de weg van het heil gewezen. Boeddha verstrooit de begogelingen van onze geest en verlost ons van de verschrikkingen van de dood. Boeddha, onze Heer, brengt troost aan hen die vermoeid en belast zijn. Hij hergeeft de vrede aan hen die bezweken zijn onder de last van het leven. Hij geeft moed aan de zwakken, wie er zelfvertrouwen en hoop verloren zouden gaan. U allen, die lijdt onder de wederwaardigheden van het leven, U allen, die moet worstelen en dulden, U allen, die smacht naar een leven van waarheid, verheugt U in de blijde boodschap. Er is balsem voor de gewonden en brood voor de hongerigen, er is water voor de dorstigen en hoop voor de wanhopige. Er is licht voor degenen die in duisternis zijn en er is onuitputtelijke zegening voor de oprechte. Geneest uw wonden, u die gewond bent en eet tot verzadiging hongerigen. Rust, u die vermoeid bent, en u die dorstig bent, les uw dorst. Ziet op naar het licht, u die in de duisternis zijt, en weest vol blijmoedigheid verlatene. Hebt vertrouwen in de waarheid, u die de waarheid lief heeft want het koninkrijk der gerechtigheid is op aarde gesticht. De duisternis der dwaling is verstrooid door het licht van de waarheid. Wij kunnen onze weg zien en onze schreden kunnen vast en zeker zijn. In een geschrift van Zarathustra lezen wij Terugziend op mijn leven vraag ik mij af wie mijn ware vrienden zijn geweest. Wie heeft er naar mij geluisterd toen ik sprak van de waarheid? In wie heb ik toewijding jegens u kunnen losmaken? En bij wie heb ik kunnen bewegen tot daden die getuigen van liefde jegens u? In mijn leven heb ik, Zarathustra, vaak gesproken van de toekomstige heerlijkheid, maar nu weet ik dat die heerlijkheid reeds hier en nu verwerkelijkt kan worden, wanneer de mens zich zonder ophouden openstelt voor de waarheid en zich onafgebroken laat bezielen door de machtige stroom van het zuivere denken. In een joods geschrift lezen wij. Mozes antwoordde: Neemt u mij niet kwalijk, heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd zo geweest, en daar is geen verandering in gekomen nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken heeft. Ik kan nooit de juiste woorden vinden. De Heer zei. Wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de Heer? Ga nu, ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen. In een christelijk geschrift lezen wij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 In een islamitisch geschrift lezen wij In de naam van God, de barmhartige, de erbarmer. Voor u waren de boodschappers die wij zonden ook slechts mensen aan wie wij inspiratie schonken. Wanneer je dit niet begrijpt, vraag het dan aan hen die de boodschap bezitten. En wij hebben ook geen lichamen gegeven die geen voeding nodig hebben en zij waren evenmin vrijgesteld van de dood. In een mystiek geschrift lezen wij Geen van de groten hebben het zichzelf meester genoemd en zij hebben zichzelf nooit zo gezien. Wat zij in hun leven hebben gekend is hun voorrecht hun hart wijder en wijder te openen om het licht te weerkaatsen van de Meester die God zelf is. God spreekt tot de profeet in zijn goddelijke taal. De profeet vertolkt die in de taal van de mensen. De persoonlijkheid van de profeet is het net waarin God de zielen vangt die in de wereld ronddolen. De ziel van Christus is het leven van het heelal. In de ogen van de mensen was het Christenschap te groot voor Jezus. Daarom werd Hij door de onverdraagzame wereld gekruizigd. Goddelijkheid is menselijke volmaaktheid, menselijkheid goddelijke begrenzing. Goddelijkheid is menselijke volmaaktheid, menselijkheid goddelijke begrenzing.